Welkom mensen, welkom op de game. Vandaag gaan we weer een keer op Facebook Game yes. doen en ik heb heel veel e-mails gehad. wat er yeah. Heel veel e-mails gehad van wat fuck? Waarom maak ik weer, ik heb weer de laatste ding? Ik ben de laatste film nog geen reactie of the fucking ook gezet. Dat ga ik nog doen, Dat was vergeten, sorry. Maar ik heb een nieuw satelliet staat daar niet, want die andere sprong bon, bon verwijderd, maar. Look at this shit! Look at this shit! Oh, bal. Dat is ik knopje. Look at this thing! Look at this thing! Look at this. Is dit een <laughs> Ik vind hem fucking ziek. Dus, klik. We gaan even verder met alles uitklappen. Daar was ik net mee bezig. Dus, ik lap uit. Klappert. God damn it, dan klapt dat ding niet uit. Wat, dan klopt hij nou weer in. Wat de heel. Wat daar gebeurt hier allemaal? Maar klappen ze allemaal? Ja, ja, dus. God dang it. Oh god, nee. Yay, eindelijk fucking hell. Jesus Christ, dan klap deze dingen niet goed uit als ik wil. Oh, aha. Uh -huh. Oh god, wat gaat weer te nou? Yes, alles klopt uit. God dang uiteindelijk. eindelijk. Oh. Yay. Oh god, nee. Wat is het? Look at this shit. This fucking hell's In space. God dang it, look at this. Ik vind hem awesome. En de ring is ook nogal erg genoeg. En hij <laughs> klapt weer in. Wat oh, what the fuck is dit? uit You piece of shit! Eh? Ah. weggezet. God dang it! Met een baby muziekje. <laughs> ik denk dat ze nou geen zo genoeg zonnepanelen hebben, kunnen ze om de pot op. <laughs> Serieus, holy pa, we hebben hier een heel veld. Hieronder is ook nog een hele andere keukentrekker en ik weet het ook niet meer. Holy pal, ik vind hem awesome. Awesome. Team ergens midden in space. Da da da, da da da Oh, look at this shit. Nee. Ik vind hem awesome. Alleen weet wel dat... Uh, jij die uh, keurman... Die had waarschijnlijk dood. Uh, maar dat boeit me in een ruk. Want ik ben het... spee En En heb ik geleerd dat je dus niet opnieuw in dit ding kan zien. Alleen is het toevallig langsticht Dus holy ball, we hebben hem wel. Denk ik stop blip blip action oh god ik zie hem hier, alsjeblieft laat hem nog schrieven jeeey dat is die, the... we gaan nog een, nog een ding, we gaan nog een dingetje doen ja. we gaan er nog een maken, maar dan gaan we gewoon een super vet maken is <laughs> super vet maar. Nou gaan we gewoon we gaan proberen to the moon Moon! Nieuw. Weet je wel, van die standaard dingen gaan we pakken? Doe doe. kijken of dit wel is. Wat de hel. Nee! Nee! God dang, wat de fuck was dat? Anyway. Ik denk dat het een moon shit ding. Oké, okay. let's do it. Launch that bitch. Um, we gaan dus gewoon to the moon. Ik hoop dat deze. Oh, sorry. Ik hoop dat deze op de moon haalt. To the moon. God dang it. Waar de fuck is het altijd? het Dat is shit! Dat is... Look dat that. Look that shit. Oh fuck. Is het nou zo'n zon hang of zo'n zon Oké, oké, 3, 2, 1 PESTAF! Oeh! Dit is niet verkeerd uit Maar dit dingetje gaat zeker de moon niet halen Zeker niet, de man is helemaal fucking hier Dit ding kan nooit de moon halen. Wow! <laughs> wow, kan ik kan ook nog kijken. Awesome. Awesome. Just awesome. Uh, gas op. En uh, toen waren we net niet in space. Oh, jammer. <laughs> um. Yes. Yeah. Um ik kan make a space station. Nee, <coughs> we zijn weer terug. Bij. Kom terug. Oké, ik zei, laat maar. Uh, look at this shit. Look at this monster. Oh, uh, hoe gaan we noemen? Oh, ik weet dan ook een naam. Prius. <laughs> Save the world. Nee, uh, launch that bitch. Kat tegen het met kabels en dat. Kijk, hé, hé, hé, hé, hé, hé, Wat hé, hé, Drie. hé, hé, hé, hé, hé, dat hé, hé, hé, hé, hé, hé, oké, okay, oké. Okay, nou is goed. Ik had ik was dat vergeten erop te seizoen. Let's do it. Let's go to fly. This beats to the moon. Ja. Fath. Ik close. Moet doen de vleugels uit. Vleugels erin. Oké, okay, 3. 2. 1. Blast off! Yes! Ah, ah! Look at this shit! Prius saved the world! Woo! We gotta fight! Okay, I'll be on a fella, Oh god, I gotta fly like an animal. Oh, come on, vlieg you little bitch. Hij komt practically from the ground, vlieg up Oh god, water. Water, Had the lucht in your little bitch. Oh god, het gaat allemaal verkeerd. Oh god, oh god, oh shit! God dang it. Oké, okay, ik heb een upgrade. Ik heb een ge versie van de bries. Look at this. Fucking jesus shit. shit. En alle vleugels. Dat weet ik dus niet. Tom, drie, twee, één fucking blast off! Woo! Save the fucking world, Queen! Kijk, kijk, kijk, kijk. Ik heb de hel in. Neus omhoog. Kom op, flaps. Up. Oh god, hij komt los. Oh shit, oh. Bal. Kat, daar gaat de lucht daar. Oh shit. Remmen. Remmen. Oh, Bal, Fuck. Oh, Jesus. Oh god, oh god. Goddammit! Er moet nog één klein dingetje aangepadden, hè! Son of a bitch! Had ik even over het hoofd gezien. Oeh, ik heb nog iets cools bedacht. Wat er dan ook nog bij kan. <middling> het is wel handig als dit echt vast zit. Oh, shit. Fuck. Oh, damn. Ik verneuk alles. God damn it. Fuck. Ah, uh, please. And... En toen sloot het vast ook. Ah, uh, oké. Okay. We maken bij de laatste 5 in de please. Uh, yeah, okay, okay. um, uh, so ik heb uh, hem wat aangepast. op dat is Oké, oké. Hij is wel verstevigd. Er ging wat mis. I nu mean, ik like alle twee all de motoren al verwijderd. woeps Maar hij is niet goed gekomen. 3, 2, 1, 1, Blast off! What the hell? What the hell? What the hell was that? Blast off! Oh yeah! Ooh! god, oh god! God dang it. Wow! Apart, weet je wat? Ik ga nog één pang. Oké, okay, let's do it last time. Dat die had veel zo weggehaald. Drie. Twee. Eén. Plasta. Oké, okay, dit gaat goed. Dit gaat goed. Hij mag nou al wel, wel gaan vliegen. Wow, wacht! Oh god, dang het nog! Oké, deze is ik de priest 2-3-2-lol-lol, Lol. ik vind hem echt cool. 3-2-1, een bladder. Tjes, ik kon nog meer rogo oh uit, of nee, net daarin. Nee, nee. Wow, is het mijn lapje? Wow, het werd. Oh god, we missen de motor. Oh shit. It fucking works. Oh shit. Genius, hijna hij recht nog. Eens kijken hoe hard het ding de lucht in gaat oké okay, 360 nou is koop, het. oké mensen jullie gaan het volgende keer niet abonneren niet te liken vind is niet de uh, niet het, dat ik mijn youtube kanaal heb zou je heel dat vinden. vind je het niet thuis te abonneren thuis kanaal thuis thuisbegaan ik kind op abonneren ja dat is eigenlijk mijn kanaal zo heet gewoon oké 3 2 1